De Eye Contour Definition is geschikt voor iedereen die hangende oogleden aan wil pakken en lijntjes wil verzachten. Deze topper spant de huid rond de ogen en gaat verslapping tegen. In de ochtend en de avond aanbrengen met de vingertoppen rond de ogen.